Hoi piepelooi vriendjes en vriendinnetjes Vandaag gaan we een leuke goocheltruc doen Ik heb een schaar En ik heb een touw Haha, wat kan je met zo'n touw allemaal doen? Je kan de touw gewoon vastnemen en helemaal door je nek heen trekken Maar dat gaan we niet doen, want dat is veel te gevaarlijk We nemen ons touw En we laten zien dat we één lang touw hebben Haha, spannend hè? We brengen ons touw helemaal naar boven zie zo. En dan laat je zien dat je natuurlijk vier stukjes touw hebt aan het eind. Dan vraag je iemand uit je publiek een stoere knul en je geeft hem een schaar. Als de kindjes te klein zijn, dan vraag je natuurlijk naar papa of de mama en je geeft de schaar aan de papa of de mama. En vervolgens mogen die het touw doorknippen. En dan zie je dat je niet meer één touw hebt. Maar dat je plotseling twee touwen hebt. Ha, ah ja, natuurlijk. Want de papa en de mama hebben de touw doorgeknipt. Daarom hebben wij nu twee touwen. Maar een goede vogelaar die kan dat oplossen. Want die knoopt die touwen weer netjes aan elkaar. Zie je? Haha, ha. en dan heb je terug één lang touw. Maar een echte vogelaar natuurlijk, die legt niet zomaar een knoop. Want die maakt altijd gebruik van een magische knoop. En een magische knoop. Dat wil eigenlijk zeggen dat je de knoop zomaar kan verplaatsen naar de andere kant van het touw. Of als je wil, kan je de knoop helemaal terugplaatsen naar het begin van je touw. En als je echt, echt, echt, echt wil, dan wikkel je je touw rond je hand. Je maakt een magisch gebaar. Simsalabim. En je touw is weer helemaal hersteld. Ik dank jullie voor het kijken en ik zie jullie natuurlijk heel graag terug in een volgende video. Dag lieve vriendjes en schatjes van Patatjes!